Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Ja, de herfst is begonnen. En ja, dit is een vlog met een lach en een traan. Ik kan me even gaan sausmuren. <laughs> ja, Wat zou me smullen ja. huisje leeg. We morgen sleutel inleveren. Emotioneel. Oh, wat mooi. Kijk eens de achterkant. View, ik pak en mama. Deze is al veel groter. De herfst is begonnen, wil we maar zeggen. Ik heb al lange tijd in mijn hoofd om te gaan fietsen, maar ik had een lekke band, die moest weer gemaakt worden, die ging weer lek, ja, gedoe. Hij is geplakt, hij doet het, nou niet geplakt, ik heb er een nieuwe band op gelegd. Maar nu wilde ik dus gaan fietsen vandaag en, en ja, de afgelopen dagen was het natuurlijk prachtig weer. En eigenlijk op het moment dat ik mijn fietspak aantrek, begint het te regenen. Maar goed, dat moet me niet tegenhouden, dus uh, een uh, mooi rondje over het Dortse eiland. Dat geeft altijd zoveel energie, lekker je wind in de kop. Nee, kop in de wind, <lacht> langs het water. voldoende water, dus ja, uh, om te gaan. Toch even geweest. Maar niet heel lekker, maar goed. De herfst is begonnen, wil ik maar zeggen. Veel slaat nog lekker. Ja. Lekker dekentje. Ze heeft vanochtend... Uh... Lekker gespeeld bij het, op het speuterhuis, Ze dat is nog lekker, uh, lekker moe, ja. oh, <laughs> maar kies. ze heeft al lekker geslaten, maar ze is nog even lekker bij me liggen. Ja, er belde net iemand aan, hè? Ja, de buurvrouw, en die kwam met een hele mooie bos bloemen, echt zo lief, gewoon even een, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, een hart onder riem. Zij ja. Ja, de riem, zei ze, ja, het is echt, uh, Super lief. Zonder netkantje. Nou, het zonnetje schijnt weer na een flinke regenbui Dus we gaan nog even lekker naar buiten. Hey, wat gaan we doen? We gaan steppen. Althans filo, gaat steppen. Oh. Nou, je kan echt merken dat het eh, herfst is, want het is super stil in de stad. En rustig ook wel, maar ook wel een beetje ongezellig. Het is altijd wel leuk, er een beetje is. Maar ja, het is ook echt wel zo'n drama Weer Regen, wind, een beetje grijs. Gelukkig af en toe de zon. Maar, en plassen, dat is wel heel erg leuk. Moeten we dat nou doen? Oh ja, nog ja, een keer erdoor. Wil jij er nou wat van zeggen? Nee, nee. <laughs> Ze heeft groot gelijk, dat is ook leuk. Wauw. Dat is ook leuk. Jij is hele grote Nou, hè? You found me something. Zo kan ik dat heel goed zien. Oh, ik ga het lichter maken. Oeh, het is veel zeg. Ik ga het beetje licht maken, Koos. Nou, het is uh, wel weer vroeg. Het was uh, half zes. We hebben ah. nog even geslapen tot kwart over zes. Uh. Uh. Maar nu is er weer voldoende energie. Voor de hele dag. Papa, papa! Ja. Nou, eerst even koffie hoor. Ja, ik vind het wel erg lekker. Elke ochtend gewoon even rustig koffie zetten. Zo'n uh, koffiemakertje, zo'n Bialetti. Heerlijk. Ja. En die altijd helpen hè, met koffiemaken. Wat zit daar allemaal in? Allemaal boekjes, hè? Ja. En dat zijn allemaal tijdschriften waar we ooit een keer in gestaan hebben. Hier opzij, en in de ouders van nu. En in het lang eigen land, dat is van Columbus. Ja, dat zie je. Ja. Dat zijn allemaal de, de magazines en de kranten, artikelen. Die had Anne, de moeder bewaard, allemaal in dat kistje. Dus superleuk, er staan al de verhalen eigenlijk in van de afgelopen jaren van ons. En uh, die hebben we nu ook trouwens op onze website gezet. Als je gaat naar dutchnomadkoppel.com en dan in de media, dan kun je alle artikelen lezen. En uh, ja, het is gewoon leuk om terug te kijken. Dus dat kistje hebben we hier neergezet. Gewoon mooi om af en toe even doorheen te bladeren. We zijn uh, onderweg om... Uh het fotoboek op te halen. Het is klaar. Dat hebben we een aantal weken geleden gemaakt, bij CW besteld. En we kregen nu een berichtje dat het onderweg is en afgeleverd is. Sterker nog, ze wilden het vanochtend bij ons afleveren, maar toen waren we niet thuis. Ja, locatie onafhankelijk, hè? dan heb je dat. Maar goed, het is afgeleverd bij een PostNL afleverpunt, dus daar gaan we zo naartoe. Maar ja, als je dan het gele autootje ziet, dan moeten we eerst even een stukje rijden natuurlijk. Waar ben je heen gegaan? Naar oma en opa. En waar wonen die dan? In Venendaal. In Veenendaal. Ja, in Venendaal inderdaad. Ja. Ook zo. Zo. Opa, opa. Ja. Wil eventjes de wel zien. Kan dat niet dan? Nee. Waarom niet? Om die zo universeel, dat kan ik niet op is wel een grote doos inderdaad. Laat mm -hmm. zien. Ga je die tillen? Nee, zo sterk als je hem kan tillen. Oeh, zwaar. zwaar. Wat een grote doos zeg. Zullen zo kijken wat erin zit? Zullen we dat thuis doen? Kom even, we gaan een rustig plekje zoeken. Gaan we een rustig plekje zoeken? Dat is een goed idee. Okay. Nou, het uh, boek is inderdaad aangekomen. Het is nog een flinke doos. Die gaan we zo thuis even uitpakken. 1, 2, ja! Nog een keer heel hard. Ja! Nog een keer heel hard. Zo, je wat goed! Wil je nog een stukje? Oh, dat is zwaar, hè? Het? Oh, ja, prachtig. Dat is ook mooi, hè? Ja. Wat was je wassen? Korreltjes. Ja, oh, dat was leuk. Oh, ik zie het ja. Is die lekker? Hij is heel groot. Nou, zeker een groot ijsje, hè? Wil je ook een lepeltje voor mij pakken? Ja, natuurlijk wil ik ook een lepeltje voor jou pakken. Ga ik zo even doen. Even vertellen dat we eigenlijk elke middag wel even een ijsje halen. Nou ja, om de dag misschien. Hier bij La Venezia. Het is de oudste ijsalon van Dordrecht. Is Althans, Yami. Dat staat zo in de boeken, dus dat zal zo zijn. En ze zijn inderdaad jammer, hè, de ijsjes. Echt Italiaans. Roome ijs of schepijs. Erg lekker. Dus ook al is de herfst begonnen, uh, ik denk dat we toch zo lang mogelijk elke middag een ijsje gaan halen. hè, Filou? Ja, dat dacht ik ook. En nu wil jij een lepeltje? Hè? Ja. Oké, okay, ga ik dat ha! <pup religious> halen. Let jij dan op mijn ijsje? Ja, dat de, dan wil jij ja, dekt op mijn ijsje. Lekker? Een lepeltje, een ijsje. Waar ook veel ijs met nee. En lekker? Ja hier. Dit is ook koud in mijn keeltje. En we gaan nog bladeren zoeken. En morgen ga je naar het Peuterhuis. En neem ze een mandje mee met fruit en blaadjes. Want de herfst is begonnen. Een beetje feest hè Maar, maar het is nog niet herfst hoor. Nee, het is nog niet herfst? Nee. Waarom niet? Om, om, om, nog niet feestjes. Is het nu winter? Nee. Lente? Nee. Wat dan? Uh, gewoon niks. Oh, Gewoon niks? Dat is ook wel lekker. Gewoon niks. Uh, wat heb je daar? Heel mooie plaatsjes. Ah, wat voor kleuren hebben die? Uh, heel veel kleuren die mag ook hier nog. En alle waaien. Oh, dat heb je mooi uitgezocht, zeg. Zo heet. moeten we even opkiepen. Nou, nou. ik was wel pakken, zo pakken. Ja. pakken zo. Dus deze hadden we vanochtend ook gezocht, hè? En dan gaan we hier een mandje van maken. Maar hij doet er echt niet En deze mag je schilderen. Mag maar hij, maar hij dat doen? Het. Ja, dat mag hij doen. mama. Ja, ja, dat gaan we alleen doen. En dan mag je deze gaan schilderen. Dat is jouw ja, mandje, Dan komt hier nog een heenzeltje aan. Oké, okay, oké. Okay. Ja, deze ga ik zo schilderen. Ga je die zo schilderen? Ja. Wat is dat dan? Ja, een bakje. Wat voor ja. kleur ga je het bakje schilderen? En rood. Mooi hoor. ik ga heel veel kleuren erin doen. Veel, veel, heel veel. Heel veel, heel veel. Gaat ik mij schilderen? Heel veel kleuren? Ja. Ik ga mijn schilderen. Oh, jij ja, ga je zelf ook schilderen. Ja. Ik ga jou oh. dat is ook jouw schilderen. zie je ook op te het Water doen. Zo doe je dat. dat ja. Een lichtje aan. Laat spullen. Ik zal even wat licht maken. Het is wel somber. Het is ook echt een sombere dag. Het regent. Maar goed, laat spullen. Dan is het huisje leeg. En dan morgen sleutel inleveren. Emotioneel. Laatste ja. mooie kastjes en spulletjes. Ja. En We hebben ervoor gekozen om het naar het Hels te brengen. Want ja, dan komt het echt altijd op een goede plek terecht bij mensen die ineens een woning nodig hebben of iets dergelijks. En dat geeft het ook alweer een goed gevoel. Ja. Dus uh, ja, maar het is wel waardeloos weer ervoor. Ja. Of toepasselijk weer, net hoe je het bekijkt. Maar uh, het is in ieder geval druivel. Ja. Dat is het kastje. Nou, naar het leger Dusheel. Gelukkig weer droog. Ja. Dat Zo. Nou. Die stuk, denk ik, tegen het tapijt. Hè? Oh. Nou. Ja. Hij is dicht. Ja, professionele ja. verhuizer inmiddels, maar nieuws. Hij is wel dicht. Hij is dicht. Nou, dan gaan we. Zo. Oh. Zo is het. Gelukkig wel, want wij zijn zijknat, maar het is buiten droog. <laughs> dus dat is. Uh... Het werd super enthousiast op gereageerd. Oh, wat mooi, en mooi. Dus ja, het komt helemaal goed terecht. Ja, ja de tafel wordt gebruikt om alle kerst, uh, ja, om kerst, kerstspullen op te zetten. Ook wel iets voor je moeder, die is ja, ook wel aan dat soort dingen Ja, het gezellig dan. maken. En, uh, dus nee, het komt helemaal goed terecht. Terwijl de koffie uh, net lekker pruttelde en klaar is, en dus ingeschonken kan worden, uh, zag ik een prachtig mooie lucht buiten. Schitterende zonsopkomst, althans van wat we er kunnen zien. Mooie goudgele of mooie roze wolkjes, dus dat uh, begint al goed. Hallo, Hallo Filou! goedemorgen. Heb je lekker geslapen, liefie? Ja. ja? Ik een dubbelkistje te spelen. Oh, oké. Okay. Wie is er ziek dan? Joe. Oh, wat heeft ze? Korts. Haar hartje is niet goed. Oh jee. Nee. Nou dat moet ik stel. Nee, Nee hoor. te 30. het hart is goed hoor. Wat heb je net besteld? Appelsap. En wat heb je er nog bij? Heb je er nog een gebakje bij? Ja, appelkaas heb ik erbij. Hapa, jij ook toch? Ja, ik lees ook wel een hapje. Jij mag ook met jou voor keer. Oh, geen mij. Kom maar even ja. gaan saus smullen. smullen? wat sausmullen jij ja. Oh! Oh, lekker vloed. Nou, dat was zeker samen smullen. Even. Is dit de lekkerste appeltaart van Dordrecht? Ja! Ja, hè? Dat vind ik ook. Iets verderop zit nummer 38. Die hebben ook echt goede appeltaart. Maar deze, ja, ik, ik vind hem toch echt wel in de top. Uh... Nou, ik denk dat het de beste appeltaart uh, van Dordrecht inderdaad is. Met echte de slagroom Weet je, vet ze klopt. Yummy inderdaad. Dus uh, ben je een keer in Dordrecht, ga zeker hier bij Francis langs. Op de Nieuwstraat. Een goede cappuccino en dus een lekkere lekker appeltaart. En Francis bakt alles zelf. Ze heeft een klein keukentje, maar ze maakt van alles zelf. En lekker appelsap heeft ze. Dus is echt een aanrader. Nou, we staan nog best een bijzonder plekje, want daar aan die kant, dat is uh, het huisje waar, uh, van Anne de moeder, wat we dus deze week hebben opgeruimd en afgesloten en Anne de sleutel heeft ingeleverd. En direct daar tegenover zit Rutte. Rutte is echt een, uh, een Dordsch begrip. Misschien ken je het wel, het is van de uh, likeurtjes en de jenever. Ik vind het wel een mooi moment om uh, deze week in ieder geval een, uh, een Rutte te drinken. Niet alleen omdat uh, Anne de moeder dat heerlijk vond, maar wij zelf ook. Dus het is uh, ja, de King's Orange. Dus die gaan we straks maar eens even proberen, maar ik vind het een mooie manier om deze week even af te sluiten. Een lekker borreltje, maar dan wel echt een lekker borreltje. Dus, uh... Ah! Daar speeltuin! speeltuin? Ja! We wonen! Die wonen, papa! Ja. We gaan naar de speeltuin. Nou, nog even lekker schommelen. En dan lopen we even terug de stad in. Naar huis. Papa, moet even stoppen? Moeten we even stoppen? Hoppa. Zo. Deze hier. Sorry. Gelukkig hebben we vanochtend al lekker een koffietje met appelsap en appeltaak buiten gehad. Alleen nu even een stotbaardje te... naar binnen. En even afdrogen. En Filou lekker slapen. Vind jij het ook vies Filou? Ja. ja. hè, maar oh, jij zit wel lekker droog. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah, dat is het juiste woord ervoor. Nou het hoekje om. En dan zijn we thuis. Kijk, daar uh, ons appartement daarboven. Nou, inmiddels weer een beetje opgedroogd. Uh, Filou ligt lekker te slapen en uh, een lekker soepie, Harira soep, Harara Marokkaanse soep. Die hadden we nog over, dus die even warm maken. En een lekkere tosti van vers uh, maïsbrood. Dus dat wordt uh, even lekker lunchen zometeen. Het ziet er heel florissant uit. Nee, maar je had ook best wel een pittig, uh, Een pittige... Pittige, mooie, ja. maar ook mooie Nee, ook. vandaag was mooi. Gisteren was pittig. Gisteren heb ik afgescheid genomen. Het is echt van dat aardse, zeg maar, waar je dan... Ja, iets tastbare dingen, al haar spulletjes, een hele tijdreis... Wat we de afgelopen tijd gemaakt hebben, zeg maar. Alles wat je tegenkomt, heb je herinneringen aan. Het lijkt allemaal maar zo kort geleden. Besef dat het leven zo kort is. Ja, dat is wel, dat, dat is dan wel en het gemist natuurlijk van mama, dus uh, ja, dat was gisteren wel even moeilijk. Maar vandaag uh, op een hele mooie manier, uh, het afgesloten, het huisje is leeg, schoon en we hebben het ingeleverd, uh, de sleutel. De zon kwam door, het was gewoon heel, uh, heel fijn, het is mooi om het nu af te sluiten. En dan merk ik ook dat er ruimte komt voor uh, ja, het verder bewandelen van deze nog onbekende weg. Ik weet dat het gewoon heel veel ook gaat brengen, ondanks het gemis en het verlies van het verlies. Uh, maar ze is er en ze zorgt voor ons en ja, dat de zon doorkwam en dat ik mijn tante tegenkwam uh, onderweg naar het huisje vanuit hier. De zus van mijn moeder, dat was ook echt, dat is geen toeval. En uh, ja, het was gewoon een magische ochtend. Mooi. Oh, mooi. Fijn. Ja. ja. En nou, uh, dit huis. Uh... Ja, een beetje opruimig. Ja. Ja, dat komt. Ja, zo, lekker een flesje van Rutte meegenomen. Zo is het. Keurtje. Een keurtje waar mijn moeder ook heel erg van hield. Tijd van het liqueurtje. Lekker. Ik denk dat er misschien wel. Nee, ik neem maar één. Nou, wie weet toch twee. Ja, hebt twee kleine glaasjes zo. Ja, ja, zo is het. Glaasjes van mijn moeder echt heel leuk. Gewoon om het leven te vieren. Mm. Ja, het is een heel zocht liqueurtje met een lekkere smaakje eraan. Maar niet overheersend. Cheers! Ik moet lezen. Heerlijk! Ja, lekker! Oh. Als vanuit. Heerlijk, ja. Worden er twee. Mm -hmm. Het is net als met, uh, met de mezcal, een soort tequila, maar dan nog lekkerder in Mexico. Had je een mezcalbar, daar gingen we wel eens heen en dan zeiden ze ook van... Uh, Behandel je mezcal zoals je wil dat de mezcal jou behandelt. Maar dat geldt met dit ook. Lekker nippen. Mm. Wil je meer zien van onze Mexico ervaringen? Bekijk uh, die video, ja. Zie <laughs> Volgende video nemen we jullie mee naar de Kinderdijk. Het was een prachtige zonnige dag. En het was echt een geweldige beleving. Absolute. Dus dat is de volgende video. Dus voor nu. Volg je droom. Geniet van je dag. En tot volgende week. Doe. No. No.